Video maken is een vak apart. Om te slagen moet je eerst goed weten wat je doel is en wat je zelf verwacht. Hier volgt een checklist met 10 vragen om je te helpen een goede video te laten maken. 1. Wat is het doel van je video? Wat wil je bereiken? Wil je meer aandacht voor je merk of product? Of wil je meer leads genereren? Of wil je uitleggen hoe je product werkt? Of wil je mensen gaan aanzetten tot een bepaalde actie? Het antwoord op deze vraag bepaalt het concept van je video. 2. Wat is je kernboodschap? Wat moet de kijker onthouden na het zien van je content? Beperk je tot de essentie. Leg de nadruk op unieke en interessante informatie en laat vage of voor de hand liggende informatie achterwege. Less is more in dit geval. 3. Wie is je doelpubliek? Hoe meer je je doelpubliek aflijnt, hoe sterker je boodschap overkomt. Lijst op wat je publiek al wel weet over het onderwerp en wat het nog niet weet. Welke vragen heeft het publiek? Mensen reageren beter op content die ze kunnen herkennen. 4. Wat is je USP? Wat onderscheidt je van de rest? Waarom zouden klanten voor jouw product of dienst moeten gaan kiezen in plaats van voor de concurrent? Ga op zoek naar sterke verkoopsargumenten en tracht die in 3 unique selling points te formuleren. 5. Wil je animatie of live-action video gaan maken? Wil je complexe content op een eenvoudige en heldere manier gaan uitleggen, dan is een animatievideo perfect, oftewel eens, aan te bevelen. Live action video is beter geschikt om in te spelen op emoties en kan bepaalde boodschappen een extra laag gaan geven. 6. Waar ga je de video laten zien? Is je video bedoeld voor je website of voor Facebook, voor interne kanalen of om te vertonen en verkooppunten? Het platform bepaalt in grote mate het concept en dus ook de lengte. Op sociale media haakt 44% van consumenten na 1 minuut video al af. Komt de video op je website, dan mag je wel wat langer zijn. 7. Wat is je huisstijl? Trek de huisstijl van je bedrijf door in je video en zo verhoog je de herkenbaarheid en de betrokkenheid van de kijker. Heb je nog geen huisstijl? Laat je dan adviseren door de partner waarmee je samenwerkt en bespreek welke stijlelementen en kleuren je het beste gebruikt. Kleuren roepen gevoelens op en zijn dus cruciaal voor de beleving van de kijker. 8. Wat vind jij zelf leuk? Ga zelf op zoek naar wat je leuk vindt. Schuim het internet af en bezoek websites van verschillende productiehuizen. Verzamel wat stijlvoorbeelden en maak een moodboard. Zo kan je beter aangeven welke richting je uit gaat willen. 9. Welke toon wil je? Welke sfeer past het best bij de boodschap die je wil overbrengen? Ergens dicht, met een vleugje humor, informatief of overtuigend? Bepaal zelf je tone of voice. 10. Welke structuur heb je in gedachten? Lijst op wat er in de video aan bod moet komen. Geef aan wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. Tracht alles in een logische volgorde te zetten en dat geeft je al een goede voorzet voor het scenario van de video. Heb je alle vragen beantwoord? Proficiat! Dan zijn de eerste stappen richting een kick-ass video al gezet. Hoog tijd nu om een productiehuis aan te spreken om je video vorm te gaan geven. Zoals wij bijvoorbeeld.